Hallo, deze video heb ik gemaakt om een kleine indruk te geven van het gratis teken programma LibreCat. Het is een 2D tekenprogramma en deze video geeft een kleine indruk van wat de mogelijkheden zijn. En zo, het simpelste is dat ik gewoon een tekening ga maken, een simpele tekening van een flens met wat gaten erin. En dan kan je een beetje zien wat de mogelijkheden zijn van deze, dit technische tekenprogramma. Laten we beginnen met een uh, gewone cirkel. Ik ga het gewoon een cirkel van, uh, je kan uh, centepunt nemen, je kan centraradius nemen, je kan twee punten nemen. Maar laten we gewoon beginnen met centepunt. Ik begin altijd bij het rode kruisje. Waarvoor begin ik bij het rode kruisje? Omdat het rode kruisje is het nulpunt van de tekening. Dus dat de x- en de y-jas, waar dit soort programma's altijd mee werken... Uh, is dat rode kruisje het uh, basis nulpunt dus ik teken gewoon een cirkel Hup. mijn cirkel staat erin dan hier uh, naar rechts kan je de, bij de lage lijst kan je zien van welke lijntypes en welke lagen je gaat gebruiken nou lage lijst de 0 is altijd standaard aanwezig als je programma start nou je kan hem aanklikken en dan kan je de instellingen openen en dan kan je zien wat de uh, de, de, de lijn, de breedte van de lijn, dat lijntype, uh, laat ik zo zeggen. De breedte van de lijn, ik zit meestal rond het 0.35. Een doorlopende lijn moet het worden en zwart-wit. Waarom? Omdat ik, ja, uh, ik gebruik altijd de, de nul lijst, gebruik ik altijd voor uh, de tekenlijnen. Nou, dan wil ik ook nog wat hardlijnen maken. Dan ga ik hier hardlijn zetten. Uh, de hardline moet uh, 500ste dik worden en dat wordt natuurlijk dan een center small. Ja. Nou, om nu te kijken hoe groot mijn cirkel is, ga ik naar wijzigen. Dan ga ik naar eigenschappen. Dan klik ik de cirkel gewoon aan en dan kan ik zien wat voor radius ik gebruik. Dan gebruik ik nu een radius van 1000, dat is een beetje overdreven. We gaan terug naar een radius van 200. Uh, volgens de tekening inzoomen. Nou, dan ga ik nu naar de links. Dan kan ik hier de lijntype, de, de vormen selecteren die ik wil. Nou, ik wil gewoon een rechte lijn hebben. Ik wil een hardlijn tekenen, dus ik ga van punt naar punt. En dus dan zeg ik van hup, ga ik zo. Dan zet ik in de verticale zin ook mijn hardlijn. Als je. Oh, kijk, nu teken ik een fout. Dan zoom je wat in. Dan kan je hier een blauw puntje zien en dan. Dat is hem. Dat is hem, ja. Dan heb ik nu een cirkel met twee hardlijnen erin. Dan wil ik ook nog een, een steekcirkel erin maken. Een steekcirkel doe ik op dezelfde manier. Nou, dan ga ik zo naar diameter. diameter. Nou, dan kan ik weer naar de wijzigen. Dan kan ik naar de eigenschappen kijken. En dan kijk ik naar de, de diameter van mijn steekcirkel. In dit geval raad 160. Goed genoeg. Dan ga ik nog even een cirkel in het midden tekenen van het gat van de flens. Nu zet ik expres de lijntype fout, want ik zie dat ik, ik teken een hardlijn in plaats van een vaste lijn. Dat kan ik dan laten zien. Dan kan ik gewoon het wijzigen en de eigenschappen toe. Dan kan ik het cirkeltje aanklikken en dan kan ik aan de, hier kan ik de, de lijntype veranderen. Nou, nu heb ik een flens getekend met een ronde flens met een uh, gat erin. Een gat erin, dat moet eigenlijk later blijken als ik de zij aan zich tekent. Ik teken nu even het zij aan zich erbij om even duidelijk te maken wat het is. De rechte zij aan zich. Alsjeblieft. Ook dan zit ik weer natuurlijk fout met mijn lijn. Maak even die uit. Mijn eigenschappen. En dan ga ik naar. Alsjeblieft. Zo. En nu wil ik eigenlijk ook hier gelijk een. een geaseerde lijn maken. Nou, dan ga ik even terug. Dan ga ik naar plus en dan ga ik even een, uh, een stippel, een stippellijn maken. Ik doe maar stippel even. Dus ik noem het even maar stippel. Dan ga ik naar die wil ik ook 500 te dik hebben en dan ga ik naar dash. Dash Tiny moet ik dan hebben. Ja, sommige benamingen staan toch in Engels, terwijl alles Nederlands geselecteerd is. Maar ja, dat is nou eenmaal de prijs voor gratis. Kijk hoe dat eruit ziet. Ja, ik ben tevreden. Zo, ik ben tevreden. Nou, op iedereen wel gelijk door dat dat natuurlijk een, een flens is met een doorlopend gat in het midden. Dan gaan we nu even de gatenverdeling tekenen. Ik begin gewoon met één gat in het midden. Laat ik hem wel gelijk even op de tekenlijn zetten. En dan zet ik hem even zo. Nou, dat is dan hartstikke mooi. Dan heb ik 1 gat in het midden. Nou, dit gat in het midden wil ik over uh, zetsgatverdeling over de flens hebben. Hoe doen we dat dan? Het mooiste is als ik dan toch even deze hardlijn wat kleiner maak. En ik teken er even een hard bij. Tijdelijk. Zo. Dan selecteer ik met mijn linkermuisknop die en die. En dan zeg ik vervolgens wijzigen. En dan zeg ik vervolgens roteren. Als ik iets wil roteren in deze cirkels, moet ik het middelpunt van de cirkel selecteren. Dan opent dit kadertje. En dan zeg ik van ik wil meerdere kopieën maken. En dan wil ik vijf gaten erbij tekenen. Onder een hoek van 60 graden. Hoe kom ik aan 60 graden? 360 gedeelde 6 is 60 graden. En dan zeg ik oké. Okay. En dan staan er uh, 5 gaten. Nou, dan haal ik dit hardlijntje die ik tijdelijk even heb neergezet. Voor de, haal ik even weg. Dan zeg ik wijzigen, wisselectie. Dan haal ik dit hardlijntje weer maar even omhoog zetten. Zo. En dan is mijn flens getekend met 6 gaten. Dan wil ik natuurlijk in het zij zich ook duidelijk maken dat de gaten doorlopend zijn. Dan ga ik gewoon even zo en dan zeg ik weer de stippel. En dan ga ik vervolgens selecteren. Nog een keer selecteren. Nou, dan staat die lijn natuurlijk gelijk met het gatlijn, dus die hoef ik dan niet te tekenen. Dan zeg ik selecteren. Zo, dan teken ik ook nog even de hardlijntjes erin om het compleet te maken. Zo. Nou, dan kun je natuurlijk zeggen van, nou, ik teken ze alle vier. Zou ik persoonlijk niet doen. Ik doe het dan gewoon. Ik selecteer het, zo. En ik zeg vervolgens ga ik naar wijzigen. En ik zeg spiegelen. Ik selecteer het midden van het object. In dit geval de flens en ik zeg gewoon. Ik zie, ik zet hem gewoon om. Hop. En dan zeg ik bewaar origineel. Nu heb ik dus een flens getekend met de gaten doorlopend in het zij aanzicht. Nou, de tekening is zo goed als klaar voor deze simpele flens. En um, de gaten zitten erin. Dus uh, wat heb ik nog nodig? Ik heb maten nodig. Dan ga ik vervolgens uh, in de lage lijst een extra lijst maken. En dan zeg ik dan maatlijnen. En dan zeg ik van die maatlijnen mogen vijf om te dik zijn. Ze moeten doorlopend zijn. En dan zeg ik oké. Okay. Dan ga ik vervolgens terug. Hier links bovenin. En dan ga ik helemaal terug naar het beginscherm. En dan zeg ik van... Ik ga maten erin zetten. Dan ga, ik, dan ga ik naar de toolbar. Uh, maten, dimensions is het eigenlijk in Engels dan. En dan zeg ik, ik ga de horizontale maat willen hebben. Dus ik neem de horizontale maat. En die ga ik omhoog. En dan ga ik, zie ik een maatlijn verschijnen. Ik zie al ook dat de, uh, de cijfers wel heel erg klein zijn. Nou, dat kan ik vervolgens veranderen. Dan ga ik naar... Bewerken en dan ga ik naar huidige tekenvoorstellingen, instellingen, sorry. En dan zeg ik van nou, dan beginnen we met het papier, dat is A4. Uh, ik wil hem liggend geprint hebben, dat is goed. Eenheden, nou, DGMA is 2 cijfers, de komma wel genoeg. Dan een Je kan je kijken, maar daar verander ik zelf ook nooit wat aan. Uh, maten is teksthoogte. Uh, ja, ik, ik begin even met 12 en de pijlgrootte 10. Dan neem ik een maatlijn uitsparing 2. Dat is dan zeg maar wanneer de maatlijn zeg maar begint met tekenen vanaf het uh, geselecteerde punt. En dan zeg ik de offset moet ook 2 zijn. Dat is dan de afstand die de, uh, mate, uh, de, afstand die de cijfers vanaf de maatlijn uh, worden neergezet. Dus in dit geval 2 mm. Dan zeg ik oké. Okay. Nou, dan zie je van, het is 400. Maar 4 de comma is natuurlijk nog steeds erg overdreven. Dus ik ga nog even naar me, terug naar de huidige tekenvoorstelling. En dan moet ik in dit blad ook bij de format units, moet ik hem op 485, selecteren. Dan heb ik de buitendiameter. Nou, dan gaan we vervolgens ook nog gelijk de binnendiameter. Dat, dit hoef je uiteraard maar allemaal maar één keer te doen. Dan wil ik de diameter even zo zetten. Ik zet die ook nog even wat hoger, want wij hier allemaal. Dan gaan we vervolgens even deze diameter erbij pakken. Dan nemen we die en die. Dat is natuurlijk een steekcirkel. Dat moet natuurlijk anders worden aangegeven. Dus wat doen we weer? We gaan weer naar wijzigen. We gaan naar eigenschappen. En dan klik ik gewoon die 320 aan. Dan zeg ik van STC 320. En dan stijg ik de steekcirkel op 320 ik heb het buitendiameter, ik heb de steekcirkel ik heb de binnendiameter dus nu nog even de breedte zo, breedte is 100, dikke flens maar dat maakt even niet uit en dan gaan we vervolgens de gatdiameter nog even doen gatdiameter is 40 die wil ik natuurlijk, ga ik natuurlijk ook even anders aangeven ga ik even weer naar wijzigen dan ga ik even naar eigenschappen dan zeg ik dus even gewoon 6 6 maal 40 Oké, okay. dan klik ik hem even met mijn linkermuisknop aan dan je en dan kan ik deze op dat kleine blauwe stipje in het midden kan ik hem verplaatsen dan staat dat 6 maal 40 dus dat betekent 6 gaat zijn hetzelfde van de rond 40. Dan heb ik alle maten. Ik heb het gezien wat doorlopende gaten zijn. Dus uh, dit is compleet. Nou, dan wil je het natuurlijk uit gaan printen. Nou, print bestand afdrukvoorbeeld. In het afdrukvoorbeeld kan je natuurlijk het papier je even plaatsen. Je kan ook de, het formaat van de tekening in het papier je veranderen. Ik zal even 1 op 6 nemen. 1 op 6 is een mooi formaatje voor dit. Nou, 1 op 6. Nou, dan kan je vervolgens het naar je printer versturen. Ik zal het niet afdrukken, maar alstublieft. Dat is dan mijn printer. Nou, wil je terug, dan kan je naar afdrukvoorbeeld gaan. En dan kan je eventueel verder tekenen. Je kan ook zeggen van, ik, even, ik wil er wat tekst in hebben. Nou, ik zal even de, tekst, de, de webadres van mijn eigen website erin zetten. Dan kan ik het zo doen. En dan heb je hem um, zo nou, dus dit is eigenlijk een simpele tekening in het uh, gratis tekenprogramma LibreCAD. En uh, ja, ik hoop dat uh, als je het gaat gebruiken, dan uh, wens ik je veel plezier. Het is uh, leuk en uh, het is goed om te gebruiken. Je kan hele geavanceerde tekeningen ermee maken. Dus uh, nou, ik zou zeggen tot ziens en ik hoop dat je er wel aan hebt gehad.